Hallo, ik ben Bas van Doorn, ik ben acteur en als freelancer er loop ik vaak tegen deze vervelende situaties aan. Klanten die pas na 90 dagen betalen, klanten die helemaal niet betalen of klanten die het de kan willen halen en promotie willen maken voor je website in plaats van daadwerkelijk geld betalen. Ik word hier scheidsziek van. En vandaag gaan we kijken of we zulke praktijken ook kunnen uithalen bij de bakker of bij een koffietentje. Ga je mee? We willen aangeven dat het vaak ruk is, dat freelancers vaak over 90 dagen betaald krijgen weet ik wel. Maak jij het maar ook eens mee? Wat doe je? Ja? Ik doe het op de pof. Gewoon op de pof, mensen kunnen ze dus ijs bij jou bestellen en dan kunnen ze het later betalen. We moeten niet overal uitzenden trouwens, want dat is niet bij iedereen. Ja, mensen die, mensen die je vertrouwt. Mensen met en mensen met een hond. Ja, kijk, maar wat ik, waar ik zelf vaak tegenaan loop, ik ben acteur, als ik wel eens een klus doe, dan doet het vaak, dat is vaak hoor, dat is eerder een regel dan uitzondering, dat ik vaak meer dan 30 dagen moet wachten, soms zelfs, zelfs 60, ja, 90 dagen, 3 maanden? Vooral dat ik mijn eigen geld krijg, waar ik gewoon hard voor heb gewerkt. Dat is toch van de gekken? Vaak is het nog lang. En dat, dat, uh, dat moet veranderen, vind ik. Want het is een hm. beetje uh, klote. Een de pinapparaat meenemen. Of gewoon de mart. Heb <kluh> okay. Ik heb geen servetjes. Ijsje, lekker. Ja, lekker. Um, doe maar een... Um, een double chocolate. Maar, ik wil een deal met je maken. Ik ga niet betalen. Maar ik ga... Voor jou, promotie maken in Rotterdam. Ik, kan, ik ben heel luid, heel duidelijk en ja, ik, kan, ik ben heel energiek en zo, ik kan het echt voor jou doen. Ik die bronnen komen er niet uit? Nee, je mag er eentje van 2,50. Ehm, uh, 1 euro. En uh, heb je een sticker of zo? dan pak ik een sticker op mijn borst. Gewoon een promotie. Zo zie je mijn mensen? Kloten. Je bent, je bent freelancer, maar ja, dit zijn gewoon uh, praktijken waar ik zelf tegenaan loop. En, ja. Weet je, dat is gewoon niet eerlijk. Is raar. Ik moet gewoon hard betalen, ik moet gewoon betalen nu. En het frustreert me gewoon, weet je wel. Bedankt voor het kijken van de video. En we zijn benieuwd wat jullie ervaringen zijn in dit soort vervelende situaties. Like en deel de video. En tot de volgende keer, krijg je nu betaald in bier? Ja, ja, ja. Ja, dat is het, ik heb betaald in bier. Cool.